Stam. Boom. Vandaag, stambomen. Stamboomonderzoek is een veelgebruikte methode in de biologie om erachter te komen hoe bepaalde erfelijke eigenschappen overerven. Of zo'n erfelijke eigenschap afhankelijk is van één allel, of dat allel dominant of recessief is, of een gen geslachtsgebonden is, of dat twee genen gekoppeld zijn of niet. Stamboomonderzoek wordt vooral veel bij mensen toegepast, gezien kruisingsexperimenten bij mensen over het algemeen worden afgekeurd. Samen met jullie ga ik vandaag leren hoe je stamboomonderzoek kunt doen. Na deze les kun je de volgende drie dingen: 1. Je kunt een stamboom aflezen. 2. Je kunt op basis van een stamboom het genotype bepalen van individuen. En 3. Je kunt op basis van een stamboom voorspellingen doen over de dominantie en de locus van allelen. In de beschrijving vind je uitgebreidere leerdoelen. Je hebt vast wel eens een stamboom gezien, maar in de erfelijkheidsbiologie gebruiken we een aantal vaste regeltjes voor hoe een stamboom wordt opgezet. Ik heb hier eentje voor jullie uitgetekend. Elk rondje of vierkantje is een individu, mannen worden aangegeven met een vierkant vrouwen met een cirkel. Het gaat bij stambomen dan om het chromosomaal geslacht, gezien dit van belang is voor de erfelijkheid. Een horizontaal lijntje tussen twee individuen geeft aan dat zij samen één of meerdere nakomelingen hebben gekregen. Deze worden met een verticaal lijntje naar beneden met de ouders verbonden. Als er meerdere nakomelingen zijn, worden deze in een soort harkje geordemd. Mocht er sprake zijn van een tweeling, dan wordt het die vaak aangegeven met twee lijntjes die op hetzelfde punt beginnen. Dan zie je ook vaak dat een persoon ingekleurd is of niet. Een persoon dat is ingekleurd heeft een bepaald kenmerk dat wordt onderzocht met behulp van de stamboom. In de medische wereld gaat het dan meestal om genetische aandoeningen, maar het kan over allerlei fenotypes gaan. Op basis van zo'n stamboom kun je verschillende vragen stellen. Er kan bijvoorbeeld gevraagd worden of het fenotype waarin deze stamboom naar wordt gekeken, dominant of recessief is. Dat is vaak makkelijk te achterhalen door te kijken naar het verschil tussen ouders en kinderen. Een kind dat een ander fenotype heeft dan beide ouders is eigenlijk altijd homozygoot recessief voor dat gen. Als het kind een dominant allel bij zich zou dragen, zou minstens één van de ouders dat allel ook moeten hebben, want dat allel kan niet zomaar uit het niets ontstaan. In dit geval kun je dat hier in de stamboom zien. Dus kun je stellen dat dit kenmerk veroorzaakt wordt door een recessief allel. Wat ook gevraagd kan worden, is wat het genotype is van bepaalde personen in zo'n stamboom. Hiervoor moet je soms een beetje puzzelen. Vaak is het nuttig om te redeneren vanuit personen van wie je het genotype zeker weet. Je weet bijvoorbeeld van deze persoon dat die homozygoot recessief is, waardoor je weet dat deze ouders sowieso heterozygoot zijn. Immers moet het kind van beide ouders een recessief allel hebben gekregen. En gezien ze het dominante fenotype hebben, moeten ze ook een dominant allel hebben. Als je dan gegeven krijgt dat deze grootouder homozygoot-dominant is, dan weet je dat deze grootouder heterozygoot moet zijn. Ook kan er gevraagd worden naar een voorspelling over of een gen waarschijnlijk autosomaal of geslachtschromosomaal is. Dit kun je zien door te verkennen of een bepaald fenotype veel voorkomt bij mensen van een bepaald geslacht. In dit geval kun je bijvoorbeeld heel specifiek zien dat het gen niet geslachtschromosomaal overerft. Je ziet dat er sprake is van een recessief allel. Het fenotype komt voor bij het kind, maar niet bij de ouders. Maar in dit geval zie je dat een vrouw dit fenotype ook heeft zonder dat haar vader dit heeft. Dit kan natuurlijk niet, want een dochter krijgt altijd het enige x-chromosoom van de vader. Dus de vader zou het recessieve allel ook moeten hebben. Ik kan meer voorbeelden geven, maar wat betreft stamboom is het vooral zaak om er veel mee te oefenen. Ik zie jullie terug in de les!